Goedendag, wij gaan het vandaag eens hebben over de vier gelukshormonen en wat voor invloed of wat voor ja, relatie die hebben met jouw eh, gewicht. Er zijn namelijk, eh, of tenminste, er zijn, laat ik eerst even bij het begin beginnen. Wat we moeten weten, denk ik, is dat de manier hoe jij eh, in het leven staat. De manier hoe jij over dingen denkt, dat triggert allerlei fysiologische systemen. En die fysiologische systemen die hebben dus invloed op uh, jouw gedrag. Um, um, ingegeven door uh, hoe jij je voelt. Um, dus het, is, het, het versterkt elkaar. Hè? Als jij je angstig voelt, dan zie je ook alleen maar gevaar om je heen. Als jij je gelukkig voelt, dan is de wereld ook eens heel veel mooier. He, dus dus um, alles wat, wat, wat jij denkt, uh, alles hoe, de manier hoe jij in het leven staat, dat heeft dus een relatie met jouw lichaam. Dat heeft een direct respons op jouw fysiologische systemen. En daarmee uh, veroorzaken ze fysiologische verandering. Eigenlijk is er constant verandering door ons denken... En nou ja, hoe werkt dat dan met deze gelukshormonen? Daar wil ik het vandaag over hebben met jullie. En er zijn, moet je weten, heel erg veel hormonen. Maar ik wil het vandaag alleen hebben over de vier gelukshormonen. Dopamine, endorfine, serotonine en oxytocine. En eigenlijk kunnen we zeggen dat de eerste twee, endorfine en dopamine, echt met trekking op jezelf hebben. Een beetje egoïstisch zijn, zeg maar. En de twee andere, serotonine en oxytocine, die hebben altijd een relatie met jij ten opzichte van anderen. Dus eigenlijk de ja, connectiehormonen als het ware. Laten we eens even bij het begin beginnen. Als we het hebben over dopamine, dan hebben we het eigenlijk over een beloningssysteem. Dopamine die kent zich in allerlei vormen. En we, er zijn allerlei uh, scans ook gemaakt hè, hoe dopamine dan in de hersenen reageren. En we weten gewoon dat allerlei dingen waar jij super happy van wordt een dopamine reactie geeft. En op deze, op deze reden is er ook gedacht dat suiker bijvoorbeeld verslavend is. Want als we mensen chocolaadjes laten eten, dan schijnt er een oplichting te zijn van dopamine. Nou, dat zou dan. Hetzelfde als mensen die verslaafd zijn aan drugs en alcohol, die geven dus zo'nzelfde soort dopamine reactie. Nou is het met suikerverslaving natuurlijk zo dat dat uh, lijkt alsof het dus dan hè, verklaard is, wetenschappelijk bewezen dat dopamine-reactie uh, een, een, een voorbeeld is of een, een, ja, een bewijs is dat suikerverslavend is. Maar dan moet je eens even heel goed denken en denk nou eens even aan: is het echt de suiker of is het wat anders? Kijk, want als jij echt suikerverslaafd zou zijn. Dan zou je in dezelfde snelheid een suikerpot opvreten als hoe jij een zak M&M's wegvreet. En voor de meeste mensen is dat niet zo. Voor de meeste mensen die hebben best wel moeite om een kilo suiker weg te werken. In plaats van zo'n grote zak M&M's. Dus er is wat meer aan de hand. En wat we dus zien is dat het gaat als we die M&M's eten of chocolaatjes eten. Dan triggert dat dus een andere soort respons dan wanneer we alleen maar suiker eten. En dat heeft te maken dat dat chocolaatje, die zak M&M's, dat heeft te maken dat daar een soort van andere herinnering, gedachte, perceptie noemen we dat, hè, mee te maken heeft, attitude mee te, mee te dealen is, dan die pot suiker. Het is niet voor niks natuurlijk dat als we verliefd zijn of, of als, we, ja, als we verliefd zijn en we krijgen cadeautjes van onze geliefdes, dan is dat toch heel vaak of bloemen... Of een doos chocola. Je kent dat niet. Een hartjesvorm met chocolaatjes. Als ultieme bewijs van jouw liefde. En daar zie je dus al dat er een soort herinnering is die ervoor zorgt dat jij denkt dat je chocola verslaafd bent. Maar je bent misschien wel verslaafd aan die herinnering. En hoe werkt dat dopamine systeem? Nou, dopamine werkt dus echt op jouw hersenen als directe beloning. Dat geldt dus niet alleen voor het chocolaatje. Dat geldt bijvoorbeeld ook als jij heel veel likes krijgt op een bericht wat je post. Uh, dat geldt dus ook op uh, uh, als jij een, een, een, een taak hebt volbracht, krijg je ook zo'n dopamine shot. En dat is ontstaan vanuit ons evolutie. En vanuit ons evolutie heeft het systeem ervoor gezorgd, bijvoorbeeld, dat wij uh, heel erg uh, de voorkeur geven... Aan suiker en vet. En omdat we toen de tijd dat we uh, jagers-verzamelaars waren, hadden wij geen koelkast daar ergens in zo'n grot zitten. En was dus dat uh, eten iets wat, wat niet voorhanden is. En dus heeft de evolutie ervoor gezorgd dat wij een goed gevoel krijgen als we gaan eten: dopamine. En dat goede gevoel dat wordt vooral veroorzaakt als we vet en suiker eten. En dat heeft alleen maar één reden. Vet en suiker zijn de belangrijkste energiebronnen voor ons lichaam. En dat is ook de reden waarom wij nu nog steeds, als we een baby krijgen. en het kind gaat het eerste potje krijgen met zes maanden. dan geven we bij voorkeur dat kind een fruithapje. Want in ons systeem denken wij dat fruithapje. Dat zoet, en dat vindt dat babytje lekkerder, dat zit geweven in ons evolutionaire genetische pakket. Dus vanaf de allerprilste begin, ontstaan vanuit de drang om te overleven, hebben wij een voorkeur voor suiker en vet. En als we dat eten, krijgen wij een goed gevoel. Want als wij dat niet zouden doen, als wij niet dat goede gevoel zouden hebben in de oertijd, waarbij we dus niet die koelkast in die grot hadden staan, dan zou er voor ons mensen niet per se een reden zijn om op jacht te gaan naar eten. Dus het is een overlevingsmechanisme. En het overlevingsmechanisme heeft dus allerlei facetten, onder andere dus, hè, zoals ik net zeg, energie toevoer, maar ook bijvoorbeeld leiderschap. De hele de hele Wall Street. <laughs> kennen jullie de Wall Street Wolf, die prachtige film gebaseerd op een echt personage? Dat wordt natuurlijk gevoed door dopamine. Presteren wordt gevoed door dopamine. Of dopamine voedt presteren, zo kan je het ook zeggen natuurlijk. We zijn verslaafd raken wij aan dat gevoel van dat we iets goed hebben gepresteerd. En je ziet dus ook dat bijvoorbeeld in Silicon Valley bestaat er een dopamine-detox. Heb je er ooit van gehoord? Een dopamine-detox. Want in Silicon Valley weten ze heel goed dat social media, reacties op, op, op je Facebook berichten, reacties op je Instagram berichten, dat, dat, dat werkt verslavend. Dat werkt verslavend. Dus op die reden <laughs> hebben ze om die reden is een tijd of een time-off van je telefoon is helemaal niet zo gek. Dus dopamine, het ego-gelukshormoon, zorgt ervoor dat we directe kick krijgen. Dopamine is dus ook een directe link met impulsgedrag. Als wij het dus hebben over, ik voel me kut, ik moet nu... Echt gewoon eten, want dan word ik een beetje gelukkiger. Dan ben je dus op zoek naar dopamine. En als je dat weet... Dan kan je misschien jezelf af, tegen jezelf zeggen... Is er niet een andere manier? Weet je wel? Laat ik me leiden of verleiden... Door mijn eigen fysiologische staat. Namelijk hoe ik mij voel. Om, dat impuls, om, om, om antwoord te geven op dat impulsgedrag... Of zeg ik: Nou, laat maar, ik wacht wel even. Dus onthoud goed: dopamine is een impulshormoon dat jou instant geluk vergaat. Instant geluk geeft. Dopamine wordt ook vrijgemaakt als we heftig vrijen. Dopamine wordt ook vrijgemaakt um, als we een, een, een vinkje kunnen zetten bij je to-do list. Allemaal directe beloningssystemen. Het tweede. Gelukshormoon, ego-gelukshormoon, is endorfine. En endorfine zorgt er eigenlijk... Het eigenlijk belangrijkste taak van endorfine is pijn onderdrukken. En iedereen kent endorfine als ik het heb over bijvoorbeeld de runners high. De runners high is het gevoel wat je krijgt... dat je door kan blijven gaan, door kan blijven rennen... en dat je in een soort van high gevoel komt, letterlijk. Hè? Dat je alles vergeten. Helemaal in het nu, zeg maar als het ware, aan het lopen bent. En dat wordt veroorzaakt door endorfine. Het is echt letterlijk een onderdrukker van pijn. Endorfine wordt ook direct aangemaakt bij vrouwen die liggen te bevallen, bijvoorbeeld. We krijgen een enorme stoot endorfine. Ja, als een bevalling, nou bij mij deed, die, deed het 14 uur over, je, je, je, je lichaam, die onderdrukt pijn door endorfine. En vanuit de oertijd is endorfine er, omdat jagersverzamelaars, die moesten soms dagen achter dat wild aan om hun tribe, hun gezin of hun familie of hun, hun groep te voorzien van eten. Nou, Stel nu toch dat die jagers geen endorfine hadden en ze zouden achter die gezellen aan moeten redden, dan zouden ze binnen no time het opgeven, want het lichaam doet pijn. Maar door die endorfine, ook weer dus vanuit overlevingsmechanismen, zorgen ervoor dat je door kan gaan. En we hebben het, als we het hebben over eetstoornissen, hè, dan kennen we natuurlijk polymia, dan kennen we anorexia, dan kennen we bed, uh, uh, dat is, dat is uh, binge eating disorder. Maar we kennen bijvoorbeeld ook uh, orthorexia atletica. Orthorexia atletica is een verslaving aan overmatig sporten. Gevoed door deze endorfines. Kan dat kwaad? Nee, dat kan niet echt kwaad. Behalve misschien dat je het sociale leven niet zo erg leuk vindt. Maar endorfines is primair een pijnonderdrukker die we tegenkomen bij. Uh, en wat je dus een goed gevoel geeft. Hè? Het is dus enerzijds een pijnonderdrukker, maar anderzijds geeft je een waanzinnig goed gevoel. Uh, dat, dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat. dat kan dus een trigger zijn om dat uh, uh, anorexia, uh, anorexia atletica te ontwikkelen. Ik weet niet hoe het met jullie staat, misschien kijken de moeders, ik weet niet of jullie nog de, uh, de, de, de, de bevalling voor oog hebben. In mijn geval was het zo, ik heb echt een vreselijke bevalling gehad. Ik zal je zeggen, met alles erop en eraan inknippen, vaak niet in onvinsend enzovoort. En toch had ik, een, had ik een gevoel van, ik ga dit gewoon fixen. Weet je wel, ik had vooraf gezegd, ik wil een ruggenprik tegen de pijn, dan kan je allemaal vragen. En ik wil dat, ik wil, op een, uh, ik wil proberen om in eerste instantie op een, op een, op een gimbal te zitten, om alles een beetje soepel te houden. En op het moment zelf, toen, toen, toen de arts zei, nou, we moeten u inknippen en we moeten een vacuumpumpen gebruiken, het zal niet fijn zijn. Wilt u een ruggenprik? Ik zei, doe maar een plaatselijke verdoving. Omdat ik ergens dat gevoel wilde voelen, ondanks de pijn. Dus dopamine, instant, instant impuls, uh, bevredigingsgevoel. En endorfine, pijnonderdrukker die een, een high gevoel veroorzaakt. En dan komen we bij serotonine. En serotonine is de eerste wij-gelukshormoon. Serotonine is het gevoel dat we iets samen kunnen doen. Als wij in deze community meer met elkaar, nog meer, met elkaar zou interacteren, op elkaar zouden reageren, elkaar ondersteunen, elkaar motiveren, er voor elkaar zijn. Dat is serotonine. Daarom geloof ik zo erg in community. In deze community, maar ook als fitspelers zitten altijd in een aparte community, in een WhatsApp-community, omdat sommige mensen zitten niet dagelijks op Facebook. En ik vind, als je met een, met een lang fitspel bezig bent van drie maanden, heb je meer ondersteuning nodig van je groep en mensen denken nou dat is leuk dat teambuilding bla bla bla maar dat heeft alles te maken het doorgedacht plan natuurlijk heeft te maken dat ik weet dat daardoor serotonine ontstaat en serotonine geeft een kracht teambuilding is echt serotonine teambuilding het samen doen er samen voor elkaar zijn nu in deze lockdown laten we in godsnaam op zoek gaan naar serotonine want dat geeft je gewoon een goed gevoel. En hoe heeft dat nou te maken met, of wat heeft dat dan te maken dan met jouw afstandsproces? Nou, heel eenvoudig. Als jij dus de mensen om je heen kan verzamelen, die jou steunen in plaats van belemmeren, dan geeft dat de dus serotonine. En serotonine zorgt er dus voor dat je het ook voor een ander wilt doen. Het samen doen. Samen is echt serotonine. En iedereen begrijpt hè, dat wanneer jij aan het afslankproces bezig bent en uh, jouw partner zit naast jou een zak chips te eten, hè, dat is niet helpend. En je begrijpt ook dat wanneer uh, uh, je een afslankproces bent en je partner die zegt, weet je wat schat, ik doe gewoon met jou mee. Of hè, ik, ik zorg ervoor dat jij niet in een verleiding komt. Dat is serotonine. Het vragen om hulp... Het durven vragen om hulp, jongens, wat zo ontzettend lastig is voor zoveel mensen. En het uiteindelijk voelen dat mensen die hulp jou willen geven, dat is serotonine. Hoe tof is dat als je weet dat hoe jij met anderen omgaat, ervoor zorgt dat jij gelukkiger wordt. En iedereen snapt, honeymoon effect, wanneer jij goed in je lichaam zit, wanneer alles om jou heen klopt. Dan is het heel simpel om een veranderproces proces vol te houden. Iedereen snapt dat. We noemen dat het honeymoon effect. Als je op gaat trouwen en je voelt je helemaal... De dag is fantastisch geweest. Het heeft al je verwachtingen overtroffen. En vervolgens ga je met je, met je nieuwe getrouwde partner ga jij, uh, een honeymoon nemen. En je komt daar op dat eiland. En nou ja, ook die suite is fantastisch. En, en ruisende gordijntjes die, die, met openslaande deuren. En waarbij de... De, de vitrage naar buiten wappert. En als je het bed uitkomt, dan, dan zie je een blauw strand met, met witte lichtbedjes. En je gaat naar het strand met je geliefde. Je ligt alleen maar de hele dag op dat bedje te kijken naar de ondergaande zon. En er is alles om jou heen wat je wil. Er is, er is een masseur, er is lekker eten, er is lekker drinken. De bedden zijn goed. Alles klopt. Natuurlijk kan je dan. Iets wat je wil bereiken, volhouden. In het echte leven hebben we te maken met die verschrikkelijke covid. Weet je wel? Die ons dus triggert naar dopamine in plaats van naar serotonine. Snap je wel? Die, die, die covid die zorgt er nu voor dat we zeggen ik wil gewoon instant uh, voldoening hebben. Ik wil gewoon nu uh, uh, uh, kunnen winkelen. Ik wil nu mijn frustratie kwijt kunnen. Ik wil nu uh, uh, uh, kunnen doen wat ik wil. Snap je wel? Terwijl we in feite moeten beseffen dat wanneer we dit willen handelen met elkaar, we het gewoon samen moeten doen, puur en alleen, door de reactie van het gelukshormoon serotonine. En dan hebben we nog de vierde gelukshormoon, de koning van de gelukshormonen, en dat is oxytocine. En oxytocine is voor leiderschap. Oxytocine gaat over... Dat jij er voor anderen wilt zijn. Oxytocine staat voor bijdrage in de maatschappij. Voor het trotse gevoel dat je hebt voor iemand anders. Oxytocine, dat is echt de leiders in het leger. De leiders van het land. Oxytocine zet je eigen belangen aan de kant voor belangen van anderen. En dit zorgt ervoor dat we kunnen functioneren. Want iedereen, of iedereen, ik ben ja, opgegroeid in de jaren 80, 90 en dan was heel erg het, het individualisme, het ego, was heel erg uh, ja, belangrijk. En ik zie, we zien, of ik zie nu, we misschien zien nu, dat er een ander tijdspad aankomt. Mijn kind bijvoorbeeld, dochter van onze Yuki van, van 17 en al haar vrienden, we zien veel meer dat daar een, een cultuur is van, uh, uh, van... Uh, uh, maatschappelijk belang. Hè? En als we kijken naar de babyboomers, de babyboomers, die hebben het eigenlijk een beetje verkloot natuurlijk, want natuurlijk, die hebben het verkloot, want dat hun belangrijkste ding, hè, was in eerste instantie natuurlijk schoppen tegen de maatschappij in de hippie tijd. maar vervolgens ging het om hun eigen belang veilig te stellen. Puur de babyboomers zijn puur dopamine gericht. Geld verdienen was het belangrijkste. Geld verdienen voor jezelf. Hè? De, de Wall Street Wolf, dat is, dat, dat is hierop gebaseerd. Dat is een voorbeeld van eigen gewin natuurlijk. En, en, en, en, en mijn, mijn generatie, ik ben 48, die, die gaat veel meer kijken over okay, enerzijds het belang van... Uh, financiële uh, gewin en anderzijds het belang van samen van, hè? en we zien dus nu de nieuwe generatie waarbij dus betrokkenheid uh, tenminste ik ervaar dat zo vanuit mijn maar goed als we het vanuit de geschiedenis bekijken en als je daarover gaat meer over te weten kan komen dan zie je ook dat deze ontwikkeling er is deze, deze nieuwe generatie de twintigers van nu die zijn veel meer bezig met de, met de maatschappij zelf met bijdrage leveren aan, aan de maatschappij zelf en dat is super mooi. En je ziet dus dat er een culturele golfbeweging is. die er altijd is geweest. En COVID die versterkt dat een beetje nu. En oxytocine is. iedereen kent. als je, als je kinderen hebt die al wat ouder zijn. en mijn, mijn doelgroep hebben kinderen meestal die wat ouder zijn. dan zie je dat oxytocine vrijkomt. bijvoorbeeld als, jou, als je kind. diploma-uitreiking heeft, middelbare school afgerond. En er is dan, nou helaas nu dan niet, maar bij, bij onze Yuki was dat uh, twee jaar geleden nog wel zo. Een heel feest op school. En uh, dat gevoel dat je als moeder naar je dochter kijkt, die op dat podium staat en haar handtekening zit, en jouw dochter die jou dan aankijkt, dat is een instant instant op afstand oxytocine. En dat gevoel uiteindelijk is het aller, aller, allerbeste gevoel wat je kan hebben. En er zijn onderzoeken geweest naar oxytocine, dat ook het zien van goede daden oxytocine teweegbrengt. Dus er is bijvoorbeeld een, uh, een test gedaan bij mensen, die dan uh, ook is opgezet, dat maakt niet uit, de daad zelf gaat het om, wanneer mensen iemand, uh, er uh, is een test gedaan dat, dat iemand een oud vrouwtje ging laten oversteken, in een hele drukke straat in, in, in Amerika. En daar is toen gemeten en beide, dat vrouwtje, als die vent die dat vrouwtje op met oversteken, enorme explosie van oxytocine. Het grappige is dat iemand die die daad zag, die vervolgens naar die persoon toe ging en die zei tegen die man, ik heb u gezien hoe u die vrouw hielp met oversteken. Dat vond ik zo'n mooi gezicht, dat die persoon ook de oxytocine krijgt. En daarom begrijp je ook, oxytocin is een leiderschapshormoon. Wat heeft dat nu met jouw gewicht te maken? Nou, één ding: het allerbelangrijkste is hiernaar te streven. Want waar hebben we het over? Als we het hebben over blijvend slank worden, hebben we het over leiderschap bakken. Leiderschap bakken. Dus met jouw gedrag, niet alleen jezelf helpen, niet alleen zelf gezonder worden, het lichaam krijgen wat je wilt. En nooit meer jojoen. Dat is natuurlijk hè, de kerndoel van Fitspel. Maar met jouw gedrag ook andere mensen verleiden. Onder de hoede nemen. Helpen. Om ja, het beste van te maken. En daarom hebben we ook in deze community uh, de mentorship staan. Of mentor, heet dat. Dat staat bovenin de balkjes onder onze profielfoto's. Of profielfotopunten. En daar staat uh, mentor. Ik laat me eens even kijken, checken hoe dat ook alweer heet. Um, even kijken hoor jongens, want laten we dat maar meteen even goed uh, geven, zeggen, wat het is. Nou, oh, ik weet niet waarom. Oh, wacht, ik zit in Fitspel Watch, dat is niet de bedoeling. Um, daar zie je, oh ja, mentorschap heet het ja toch, dus mentorschap. In onze Facebookpagina, daar staat een stukje mentorschap. Daar kan je aanmelden als je behoefte hebt aan serotonine, aan samenwerken. Doe dat. Zeg gewoon ik heb hulp nodig. En daar kunnen andere mensen die of fitspel al hebben gespeeld of vanuit een andere rol mensen willen helpen, kunnen daar zich aanmelden om mentor te zijn. Het is niks anders dat je beter moet weten dan een ander, of dat je al je kennis moet delen of zo. Helemaal niet, natuurlijk niet. Het gaat om een buddy systeem. Het gaat erom dat we voor elkaar zijn. Dus je hebt oxytocinus, je hebt serotonine om elkaar te helpen. Vanuit mijn overtuiging, mijn overtuiging is. We worden er allemaal beter van als we elkaar helpen. Niet alleen op het streven van jouw doelgewicht. Nee, want uiteindelijk moet je eerst bij jezelf beginnen om anderen te kunnen helpen. Maar vanuit het open dat door jouw gedrag jij anderen aansteekt. Ander gedrag te vertonen. En hoe tof is dat als jij daar je bijdrage aan kan leveren. Gewoon vanuit het gevoel wat het je oplevert. En het gevoel wat oxytocine je geeft, is niet uit te drukken in financiële waarde. Dus, samenvattend. Ik heb het weer mooi binnen een half uur gedaan. Samenvattend. Nummer 1. gelukshormoon, Dopamine. Instant bevredigingsgevoel. React, reageert direct op impulsgedrag. Jij voelt je kut, je vreet die bakpastonjes op, je voelt je een beetje beter. Korte termijn dopamine ontstaan vanuit de behoefte aan energie, suiker en vet. En, en ook de behoefte aan als eerst het vlees eten. He? Want als jij dus de dopamine hebt, dan kan je ervoor zorgen dat je... Uh, ja, dan denk je dus eigenlijk alleen maar aan jezelf. Twee is dus endorfine. Endorfine puur en alleen een pijnbestrijder. Maar wat een pijnbestrijder, wat je tevens een soort van high gevoel geeft, die ervoor zorgt dat we toen de tijd, jaren geleden, konden blijven doorrennen om dat hertje te bemachten. Of misschien was het wel een gezellig, waarschijnlijk eerder dan een hertje, daar ergens in, de, in het, in het, in het oerwoud. Om dat eten naar ons tribe te kunnen brengen. Die in die grot zaten te vernikkelen om te wachten dat de alfa dat eten kon brengen endorfine. Serotonine, het gevoel dat we het samen kunnen doen, samen kunnen bereiken, teambeelding. Er is niet een leider, er is niet een, een, een volger. Wij zijn gelijkwaardig. We doen het samen. Serotonine. In mijn vak als coach heb ik, ben ik, streef ik altijd naar serotonine-oxytocine. Serotonine -oxytocine. Ja, en heel vaak hoor jongens, het, het klinkt allemaal heel mooi en aardig, maar heel vaak denk ik zit ik ook gewoon oh lekker in mijn dopamine hoor. Zit ik ook van oh lekker, ik heb het zelfs, ik presteer het zo, ik ben heel erg van doelen stellen. Goal setting geloof ik heel erg heilig in. Goal setting is puur dopamine. Als je een doel zet en je kan het afvinken, is het dopamine. En ik heb, ik, heb een heel, ik heb een heel boek met allemaal al doelen erin. Ik zit altijd per maand, per kwartaal, per jaar, per kwartaal, per maand, per week erin wat ik die week moet doen. En als ik dan een task heb gedaan, is het heerlijk om het af te vinken. En sterker, als ik een task heb gedaan die ik niet had opgeschreven, schrijf ik hem op om hem kunnen afvinken. Dat is dopamine kick. Hoe dom is dat? Hoe, hoe raar is dat? Hè? Dus tuurlijk, ieder mens heeft die verleidingen. En, en, en kan daar, uh, ja, ik kan er gewoon om lachen, weet je, omdat ik weet hoe dat systeem werkt. Nu kan jij er ook om lachen, omdat je nu ook weet hoe dat systeem werkt. En tenslotte nogmaals even voor de samenvatting: hebben we dus oxytocine. En oxytocine is echt het gelukshormoon wat bij een leider hoort. Waarbij we zien dat de ander iets gepresteerd heeft. Waarbij we dus blij zijn voor de ander. We gunnen het de ander. We worden blij bij het zien van goede daden. En in jouw afslankproces is naar mijn visie blijvend slank worden gaat om die leiderschap. In eerste instantie om persoonlijk leiderschap. En vervolgens kun je dat uitdragen naar de mensen om je heen. Moeten die er natuurlijk wel open voor staan. Dat is natuurlijk waar. Ik hoop dat jullie hier wat meer, weer meer mee kunnen gaan doen. Ik hoop dat je vooral uh, nou ja, misschien mensen gaat taggen om dit ook te volgen. Misschien wil je het de video delen om mensen te laten volgen. Natuurlijk wil ik mijn uh, groep community uitbreiden. Om zoveel mensen mogelijk mensen te laten ervaren wat je samen kan presteren. Dat is echt mijn doel. Mijn doel is echt om zoveel mogelijk mensen samen te laten werken om het beste uit jezelf te halen. Je hebt de ander nodig om het beste uit jezelf te halen. Dus als je deze video interessant vindt, deel hem dan. tag andere mensen. Geef me duimpjes, geef me volgers en zorg dat we het samen kunnen gaan doen. Ik dank voor jullie aandacht en nou, tot de volgende live. Doei doei!